Hey jongens, nou, um, wat op dit moment echt super trending is, is zelf je tanden witten. Of um, ja, zelf je tanden bleken. Wat is het? In ieder geval, witte tanden zijn helemaal op een hot and happening. Overal zie je van die advertenties van Smile Bright, waarbij je zelf met zo'n lampje en zo'n beetje een vloeistof of ja, wat is het, een soort pasta je tanden kunt witten. En um, nou gaat dat best wel een beetje ver en het het kost iets van 40 euro om zo'n set aan te schaffen, dus dat is best wel prijzig. Uh, anyway, um, ik dacht dat kan vast ook makkelijker. Dus ik heb iets gekocht wat ik graag samen wil uitproberen. En het is de White Now Touch Zero Abressive Instant White Pen van Prodent. En uh, dit is hem. Het uh, zit in een kleine verpakking. Hij kostte 5 euro, dus um, ja, mocht het uiteindelijk niks zijn dan is het niet heel erg <laughs> en um, dit staat erop whitening pen voor je tanden het direct witmakende effect is optisch en tijdelijk enkel voor gebruik door volwassenen bij het bereik van kinderen bewaren verwijderd bewaren van warmtebronnen Blablabla. vermijd contact met stoffen kleding dit product kan vlekken achterlaten niet gebruiken op kunst ja, um, yeah. dus ik ben heel erg benieuwd of het zal werken. Uh, het is een pennetje, het lijkt een beetje op een klappen. pen. je, als een pen waar ook um, concealer in zit, bijvoorbeeld. Um, um, en yeah. ja, dit is eigenlijk alle informatie die je krijgt. Uh, verder staat er, volgens mij staat er wel een, een stappenplan op, 1, 2, 3. Klik, touch, smaal. Oké, okay. <laughs> dat is nogal kort door de bocht. Oeh, er zit trouwens wel een gebruiksaanwijzing bij. Laat schud de pen voor gebruik met de dopper op. Haal dopper af, klik drie keer, vier keer voor de juiste hoeveelheid. Um, bla bla bla. Breng het product aan op droge tanden. Voor het beste resultaat, oké. Okay. Breng een dun laag, gelijkmatig laagje aan op elke individuele tand. Gebruik neerwaartse bewegingen en opwaartse bewegingen voor je, neerwaartse bewegingen voor je boventanden en opwaartse bewegingen voor je ondertanden. Vermijd contact met je tandvlees. Uh, blijf lachen en laat het serum drogen. Het duurt maximaal 1 minuut. Zorg dat je het serum niet met je lippen of je tong eraf haalt voor het droog is. Oké, okay. uh, kijk in de spiegel en geniet van het effect. Voor een, slim lach die, voor een glimlach die nog meer straalt, breng een tweede laag aan. Gaat het mis tijdens het aanbrengen van het serum, poets dan gewoon je tanden en probeer het opnieuw. Voor een langdurig effect, vermijd aanraken van de tanden met de tong. Daag, gebruik, uh, geschikt voor dagelijks gebruik zo vaak... Als je wilt, want het product is zacht voor je glazuur. En Dit is de pen. Um, ik zal hem even laten zien. Um, uh, yes, oké, okay, dit is hem. En je, je klikt erop en daarna breng je het aan op je tanden. En dat moet meteen een wit effect geven. Dus uh, ik zeg, laten we het maar uitproberen en kijken of het echt iets is. Uh, mijn oma heeft namelijk ooit. <laughs> ik kom weer met mijn, oma. mijn oma heeft ooit een coating laten aanbrengen over haar tanden. En het was echt super mooi. haar tanden waren echt super wit geworden. En ik dacht, nou, misschien is dit wel net zoiets. Dus je klikt een aantal keer en je ziet dat het is een beetje blauwe vloeistof. En daarna breng je het dus aan over je tanden. En uh, dat gaan we nu doen. Oké, okay, dus nou moet ik zo luisteren zitten. het is gedroogd. <laughs> Oké. Okay. jeez. Yes. Misschien kan ik een beetje wapperen dan droogt het sneller. Oké, okay, en het idee is dus dat je dit in je tas kunt meedragen. En dat je zeg maar op het moment dat je denkt van, oeh, um, tanden lijken op dit moment niet zo wit. Dat je dit eroverheen kunt aanbrengen en dat je tanden dan witter lijken. Dus um, ik heb wel het idee dat het even moet inwerken. Tenminste, dat is mijn gevoel. Ik weet niet of het zo is hoor. Uh, maar goed, laten we het gewoon even rustig afwachten voordat we mening bellen <laughs> uh, Het voelt trouwens heel erg fris op je tanden, het smaakt een beetje naar pepermunt. Uh, je voelt er eigenlijk niet echt veel van, je voelt wel dat er een soort laagje op je tanden zit Maar verder merk je het niet echt um, um, ja, Ik vraag me echt af of dit een soort inwerktijd heeft van een minuut En als dat zo is, dan moet ik nog een minuut volpraten of gewoon eventjes rustig afwachten. Dus ik ga het even rustig afwachten. Deze pen is dus ook echt een middel wat niet je tanden bleek. Dus er zit geen bleekmiddel in of iets dergelijks. Dus het is best wel een veilige manier om je tanden witte te maken. Maar de vraag is natuurlijk, werkt het ook echt? En we eens kijken. Hmm. Ik weet het niet. Zoals ik het nu zie, zie ik echt geen verschil. Ik weet niet of jullie verschil hebben gemerkt ondertussen. Maar... Hmm. Oeh... Ik, ik zie echt geen verschil. Oh my god. Ook niet zo maar een klein beetje. Dat je denkt, oh je tanden zien in een keer veel witter uit. Uh, nee, niet echt. Dus ik moet eigenlijk even... Als ik, als ik echt eerlijk ben, zie ik gewoon echt helemaal geen verschil. En ja, het, het, mijn tanden zien er nou ook niet stralender uit ofzo. Ze zijn gewoon precies hetzelfde als ze een minuut geleden nog steeds waren. Dus ja... Um, wat kunnen we nou hiervan maken? Heeft iemand anders hier ook ervaring mee? Want ik zie namelijk echt geen verschil. Dus ik ben heel benieuwd of jij deze pen hebt uitgeprobeerd. Want ja, misschien was het ook gewoon iets te mooi om waar te zijn, weet je wel. Klik nou, witte tanden. Misschien iets too good to be true. Maar dan, ja, je verwacht toch enig effect. Ook is maar een heel klein beetje effect. Maar blijkbaar toch niet. Um, ja, nee. Dus... Um, Volgens mij wordt het ook niet echt beter dan dit. Als ik zo in de tanden kijk. Nee, ik zie echt helemaal geen verschil. Oh, dit is echt. Oké, okay. oké, okay, dus kom ik bij de vraag. Zou je dit dus aanbevelen aan je vriendinnen? Uh, nee, want ik zie echt helemaal geen verschil. En het is zo fijn. Het zou juist zo'n topproduct kunnen zijn als het wel zou werken: dat je gewoon een mooi wit laagje op je tanden hebt. En dat je tanden dan in een keer zo. Maar helaas, um, ja, dit is hem dus echt niet. Helaas. Dan is zelfs eigenlijk 5 euro wat je ervoor betaalt als het niet werkt. Ja, is het eigenlijk gewoon, laten we eerlijk zijn, weggegooid geld. Dus wat kun je nou eigenlijk wel doen voor wittere tanden? Bekijk dan de video die ik heb gemaakt over tips voor wittere tanden. Geef je een aantal tips mee die voor mij heel erg goed werken. Helaas dit pennetje kunnen we gewoon weggooien. Wat... Dit is echt een onzin product. Niet kopen, niet doen. Um, heb jij ervaring met een ander product dat je dan daadwerkelijk wel echt witter maakt? Let me know, vind ik heel erg leuk. Ga ik dat uitproberen en reviewen in een video. Um, voor nu bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik je zojuist eventjes uh, 5 euro heb bespaard. Alle kleine beetje helpen toch? <laughs> Oké, okay, fijne avond. Ik zie je de volgende keer weer. Doeg!